Hallo mensen, welkom maar op game. Vandaag is er een special met Rick, want Rick is 24 uur bij mij, als het goed is denk ik. Maar bijna. Bijna. Oké. Okay. Uh, ja. Ik doe het anders, ik heb gewoon mijn headset eventjes in mijn hand en ik ga hem gewoon zo doen. Dus ik zie Ik zie <laughs> Wacht, wacht. Momentje, het beeldscherm staat niet goed. Klik. Klik. Oh shit. Yes. Oh, oh. Wat doe je? Doe het doet het niet. De prick. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht. Oh. Perfect! Oké. Okay. Uh, story. Continu. Uh, sorry. Doe gewoon een nek schijt. Uh. Oh, oh, oh, oh. Lol. Ik ben nu dus bezig hè? Huh? Oh, de Je van hoe het werkt. We gaan van de zin van de zin van de zin van de zin van de wilden van de kijk even de zin gebruik. Um, naar beneden. Yep. Oh, ja, zin van Ja. zin van de zin van de zin van de zin back. de back. Bak. En uh, loop de deur! Die deur. Kijk eens gewoon voel allemaal. Hoe uh. staat de Daar, de minikaart. Op de minikaart. Op de minikaart. Mini -kaart. Mini -kaart. Mini kaart. Op de kaart. Oké, okay, wacht, klik eens ben? Gaan we gaan ze eens naar kijken, wat zullen we gaan doen? Zullen we iets overnemen of wat daar helemaal Overnemen, doen. natuurlijk. Oké, okay, uh, ja. gaan naar maar uh, zo'n rood vlaggetje. We nemen de pingringer. Nee, Een <laughs> rood vlaggetje. Een rood vlaggetje? Ja, en dan klik daarop. gaan op. deze. Nee, nee, nee. Nee, ja, ja, het hoort is Ja, klik. Klik, klik, klik. klik. Ja. Oké, okay, dan gaan we op M klikken. M van het menu. En dan, gosh, nou, ze naar dat dingetje. Oh, yes ja ja dat vind ik echt dom hé, hey, zo ook dat ik nog nooit gehad van de hele leven hoe lover Uitstoken. wat de hel? nog één dag doof door daar recht in de kont not kills in the dan maken we zelf uit godmonden. Met ja, nee, dak is wel leuk. Hè? Yeah. Oh, 6! Yes. Ja, oh, ja. is echt kapot. Pak ze! Ik vind het jammer dat je gewoon de ruit niet kapot kan slaan en dat je gewoon als kapot kan schieten terwijl je rijdt. Yeah. Ja. Heel leuk heb dan heb je ook een punt. pool over! Oh, we Dat weet ik niet. Oh. <laughs> ja. Krapen. Alweer. Oh Sorry. Er is een ander die niet bij Ik hebben. andere Sorry, de krassen betaalt ja. u al wel hè. Ugh. Krep. Oh. Krep jou! Ha <laughs> die vogel! <laughs> Wat de hel? Daar ligt die. What the fuck? Ja gooi zo'n ranaat en die vogel kan zo <middels> pakken. Oh shit. Als ze ja. gaan ga in de fik. Kijk dan. Deze auto is anders dan de andere. Ja man deze is cool hè. Die zit gas in. Ja, kan ik wel net zeggen. Wiet plantage. Wiet plantage. Oh, oh, ja. En nu moet het even lekker. Nou, maar ze rekenen meelis dus, hè. Nou oh. we lopen dus. Kijk eens het is zo'n krokodillen hè ik ja, Kijk links. Ik moet uit. Heel een als ik hier had gezegd is waarom... BAM! En als ik iemand op tering. Ja zo ja. ja wees, veel, kijk, wees in bang van je. kleien. kleien. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Waarom staat hij nou nooit een boot hè. I don't know. Ze appen nee, jump in, ja, nee. oh, nee. oh. in het water. Ja, dan zou ik denk ik gelijk krokodillen. Au, wie de steen. Au, wie de steen. Nee. Voor alweer gek in het water. Zwemen met je benen, dan gaat het. Is het krokodil wat op? Zo. Holy shit. Moet iemand immers van kracht ofzo daarbuiten. Slimme <laughs> Dat lijkt malskantje wel, jong. Dat, dat komt niet goed. Oh, oh ik bij jongens Nee, ja. Ik weet niet. Ik had een auto. Nog een auto. Ja, ja. Auw. Toch, is jouw busje. Ja. Gek. Oh, dat een m'n Hebben we dat wel gedaan, Hebben we dat gedaan? Ja, Ja, ff. Ook. Bitch. Bitch. Oh-oh, nee. nee, nee. Nee. Nee. Weet je, als wij van te maken gaan we hem gelijk uploaden. We gaan niet zo zo, ik heb er geen zin in. Boom! We nee. hebben, jij ja, Bambi vermoord! Ik heb nog een bal even mooi. Ja, ik kan het jongen. Niet welke oh. ding bam Wat denk je? Wat denk je. Dat denk je. Als er zo'n paal. Um, rijden. Mijn halve van neuk! Ja, Nog een auto! Spookrijden. rijden! Daar zijn ze boos op je. Oh, ze, ze kwamen ook. Kijk eens even voor je. Wat toch. Oh nee, zijn ze echt ook een... zo. Nee! Doei. Oh doei. Doet, doet. nee! je doe! Hé! Nee, doe nee. oh. het. Hé! Hij doet het weer! Hé! Hé! Hé! heel! Ja. Dat was Hé! Outdown. Kijk uit daar, want uh, straks hebben ze nog die balzakkerij als we vrij sterk zijn. Dit dit. Dit dit. Ik, ik ook niet meer, Weet je niet. Plant. Boom. Was. Boom. Boom. niet. Boom. Boom. Boom. Boom. Ik heb zo gekeken dat het paardje niet gebruikt is. Jo. Doe Hoeveel paardenkracht zal hier op deze ding zitten, Jo. Gewoon nou van de berg af. Bam. Bellend Pie. Oh, oh. Die had gelijk gek. Ja, ik kan eerst even. Maar nee. oh. <laughs> nee. nog niet helemaal. Oh. Oh. Oh oh oh. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, boom. Helemaal. <slacht> <slacht> oh, oh. Die boom raakt mij. En rijd je maar <laughs> Oh nee. Oh, oh, uh oh, oh. <sharp inhale> Oh, oh ik skills. Oké, okay, daar zitten ze dus, maar ze hebben de sniper, ik het weet. daar zie ik de laser. op rijden, gewoon één harde rug doorrijden. Snap, uit, uit, uit, red, uit, uit, uit, Red, uit, red, uit, red. uit, red, uit, red, red. Red, red, red, red, red. Red. Red. Red. Red. Hier was gek, hier was gek, hier was gek Oké, okay, is het eentje in je weg <laughs> Dat gaat niet lukken, dat gaat niet lukken Dat is gelukt hey, hey, hey, hey, hey. Maar tof! Boom! Nice. En nou wachten. Als je scrolt dan kan je andere dingen voor je. Nice, nice, nice, nice! Dag, dag! Nice, nou rennen. Twee kills. Nee! wacht, wachten tot er andere elementen zijn. Als je scrolt heb je waarschijnlijk weer Moethoff. Nee. Oh shit. Ik ga je Dan ga ik hem op zo schrijven. Nou, waar zit de jongens komen er aan ja dat kan. kant oh, ik ga uit rechts die komen zwaarder de bosjes in mijn boeit niet komt er een er staat er een oh shit yes. knife knife knife knife oh, knif. die knife knife knife knife knife knife op je oh shoot je rug je rug nou, terug. Nou, hier was gek. Nice. Kijk, hij is voor jou, daar recht voor je. Oh. Nee, waarom zit daar weer te snijpen, hè? Nee, snap is te nou, zit gewoon in je rug. In je rug, in je rug, in je rug. Daar heb ik ook niet doorgezonden, een zak! Ja, dat is een... bal. Nee, je bent dood. Die is baal, hè? Dat is Gelukkig Oh, mijn is. O, jee. oh. Nou, het mij dat niet. Oh jee. Nou, maar dan ik ga het eruit. Dat Shut shit up. Nou, ik zal het al op volgende tijd niet doen. Lukt je nog niet. Dat hoeft mij niet. Ik snijd Mooi wanttou <laughs> sniper. dan? Sniper. Mooi shape. Ja Haha. Ja, bijna. Nu heb je hem. Gooi één modeltof in de kamp en dan brandt heel de kamp uit. Waarom nou weer daar? Door. Waarom brandt dat dan niet helemaal verder ofzo? Natch. Zo praat je toch niet tegen andere mensen. Ik is oh, Hoi nog een gedaan? I'm little bitch? bitch. I'll do that too. go. Bye bye. Holy fucking C4. Ew. Gaat me afgaan. Waar Zit die andere. Nu. Nee. Hibernie, what I a fly! Auw. Ja, wij vonden stuk. Almo, oh Jij. Oh, Hoe Yeah. Yeah. High five. mensen hebben die ja ja ja ja ja ja ja ja laten. ja ja ja ja ja ja ja mee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja te ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja je ja ja ja ja ja ja ja ja weet dit was het 7U-journaal. Wel rusten.